Goedemiddag, mijn naam is Petra Wensel. Ik ben uh, de aanjager van de community uh, Online Binding sinds juli. Deze uh, community is uh, door Surf in het leven geroepen, al oh, uh, naar aanleiding van de coronacrisis natuurlijk. Er leek een behoefte aan het uitwisselen van kennis en informatie over dit thema. Nou, dat hebben we geweten. Uh, recent uh, is, hebben we een webinar gehouden waar uh, heel veel mensen aan mee hebben gedaan. En uh, daaruit bleek inderdaad dat mensen, dat docenten en docentenbeleiders heel erg geïnteresseerd zijn in uh, voorbeelden. Uh, uitwisselen van die voorbeelden, inspiratie opdoen uit die voorbeelden. En uh, daarom heb ik, uh, ben ik aan de, aan de slag gegaan met het benaderen van docenten. Um, die, ja, die ik op allerlei manieren uh, vond op LinkedIn, op andere fora. En tot mijn uh, grote enthousiasme... Uh, kreeg ik meestal per ondergaan een reactie van die docenten en die eigenlijk iedereen zei, ja, ik wil wel wat delen. Vandaar dat we nu hier zitten. Uh, uh, op het andere scherm Ewald, die was uh, een van de eerste, heeft ook het webinar gezien. Uh, en ik had een enorm leuk telefoongesprek met hem en uh, ja, daar wil ik jullie een uh, mededeelgenoot van uh, laten worden. Ewald, uh, kan je jezelf even kort voorstellen eerst? Wie ben je en um, werk je met, uh, wat voor studenten werk je? Prima. Um, ik ben uh, Ewald Edink. Ik werk bij Hogeschool in Holland. Ik ben uh, docent chemie. En um, ja, ik ben bijna vijf jaar geleden begonnen met uh, lesgeven. Daarvoor uh, hield ik me be bezig met de uh, ontwikkeling van, uh, van medicijnen. En uh, ja, ik doe dat nu al vijf jaar met heel veel uh, plezier. Uh, ja, ik geef... Aan zowel de eerste, tweede, derde, vierdejaars uh, geef ik les, maar relatief veel aan de eerstejaars en zeker in, in de eerste periode. En uh, ja, dat is natuurlijk nu gezien uh, de, ja, de huidige situatie is dat uh, ja, natuurlijk wel extra, extra bijzonder. Studenten die net binnengekomen zijn en ja, die je dan toch ja, zo goed mogelijk uh, wil laten starten, betrokken wil laten voelen bij de, bij de opleiding. Dat uh, ja, is natuurlijk bijzonder en uh, daar ligt een, een uitdaging. Ja, want nou ja, ik heb jij natuurlijk al gesproken en uh, je vertelde dat je in het begin, zeg maar, in begin september een bepaalde aanpak had, maar dat die aanpak geleidelijk eigenlijk best wel uh, veranderd is. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dat uh, ja, ik ben eigenlijk een uh, zeg maar. Uh, Weinig uh, weinig voorbereidingstijd uh, gehad, ondanks dat we natuurlijk al een tijdje weten dat we ja, veel meer uh, op afstand uh, moeten doen. Um, ja, gewoon besloten om de werkcolleges die we normaal fysiek doen om die dan online via Teams te doen. Uh, we hebben zo'n 250 eerstejaars. Um, die hebben we wel in kleinere groepen, 24 studenten uh, ingedeeld per, per digitaal werkcollege. Um, ja, die ze kijken wel eerst de zogenaamde online hoorcolleges. Um, ik had denk ik wel het geluk dat ik twee jaar geleden al eens de hoorcolleges in de collegezaal heb laten opnemen. En voorheen heb ik die uh, gewoon integraal aangeboden aan de studenten ter voorbereiding voor de toets. Dus dat ze nog eens even iets kunnen terugkijken, iets kunnen opzoeken. Mm -hmm. Dat materiaal had ik. Uh, wat ik dus wel gedaan heb, daar heb ik nou ja, tijd voor vrijgemaakt om die hoorcolleges in kleinere stukken, stukken te knippen. Eigenlijk per onderwerp. Uh, dat op ons LMS, uh, Moodle, gezet. Mm -hmm. En... Uh, gecombineerd met opgaven. Dus ze kijken eerst een, uh, een kortere video over een bepaald onderwerp en dan gelijk het nou ja, leerstof uh, mee aan de gang gaan, een aantal opgaven maken. De bedoeling is dat ze dat vooraf gaan doen aan het digitale werkcollege. Dan bij het digitale werkcollege, ja daar komen we dan echt voor het eerst eigenlijk bij elkaar. En uh, daar kunnen de studenten dan uh, hun vragen stellen en in het begin uh, had ik gewoon zoiets van, nou, ik, ik zie wel welke vragen uh, er komen, uh, maar al snel dacht ik, nee, dat moet ik toch iets meer uh, gaan structureren. En ik maakte ook al heel veel gebruik van, um, ja, uh, online quizzes, uh, Socrative. Dat deed ik eigenlijk voorheen voornamelijk in de collegezaal zelf. Dus, uh, nou ja, uh, vragen over de leerstof, maar ook wat ze van het college vinden. Is, uh, zijn ze tevreden? Is het tempo in orde? En ja, dat is natuurlijk, vind ik... Ik hele bruikbare feedback die je weer kan gebruiken om het onderwijs uh, verder te optimaliseren. Ja, toen heb ik bedacht, nou, ik ga gewoon ook weer die SoCA-tif. Uh, daar begin ik het digitale werkcollege mee. Daar kan je dan uh, ja, ook, wat, ook wat vragen, zoals ik net noemde. van Zijn jullie tot nu toe tevreden of willen jullie dingen anders hebben? Uh, en je kan gelijk ook vragen... Um, uh, wat willen jullie dit werkcollege behandeld hebben? Dus dan heb je gelijk een mooi overzicht. Oh ja, daar is behoefte aan. En verder meng ik het ook altijd met uh, inhoudelijke vragen. Dus is natuurlijk voor mij weer een goed middel van hoe, ja, in hoeverre hebben ze de leerstof van de online hoorcolleges, zal ik het maar even noemen. Uh, in hoeverre hebben ze die uh, begrepen en het motiveert ook weer de studenten om echt ook die, die quiz te maken. Want ik vertel er altijd bij, ja, dit zijn echt vragen op, op toetsniveau die erin zitten. Dus die zijn ook heel geschikt uh, ja, om mee te oefenen en, voor je, om, en om jezelf te testen van uh, hoe goed heb ik nu de leerstof uh, begrepen. En dat deed je dus elke week uh, die vraag. Ja. Ja dat, uh, ja, dat beviel heel erg goed de eerste keer uh, dat ik dat deed. Ik zag het ook weer terug in die, want dat, dat, dat is natuurlijk ja, heel fijn. Je, je ziet heel erg van ja, wat de studenten fijn vinden, wat ze minder fijn vinden. Uh, natuurlijk ook qua leerstof, wat hebben ze al wel begrepen, wat nog niet. En ik kreeg ook terug dat studenten dus juist dat heel fijn vonden, dat ze met zo'n Socrative konden beginnen. Um, dus dat heb ik er eigenlijk vanaf dat moment uh, ingehouden, dus uh, tot aan het eind van de periode. En had je daardoor het idee dat je ja, meer contact had met de studenten over, ja, had je het gevoel dat je ook meer wist over het niveau van, de, van, van, van hun kennis bijvoorbeeld? Ja, zeer zeker. Uh, maar ook wat je als eerste noemde, ik denk dat het ook heel erg hielp met uh, het contact maken. Want... Uh, kijk, je gaat daarna echt even, ik laat dan ook altijd, uh, je, je, je hebt een resultatenscherm. Ik kan dat eventueel zo meteen wel even, even laten zien. Je hebt een resultatenscherm um, en um, dat laat ik ook aan de studenten zien. Dus ik deel dan mijn scherm. Uh, ik maak hem natuurlijk wel anoniem. En dan uh, zeg ik, oh ja, ik zie dat hier veel mensen uh, hier het uh, eens mee waren. Nou, hartstikke mooi. Uh, ik zie dat wel een aantal mensen aangeven dat het uh, tempo misschien uh, wat hoger zou, zou kunnen wat hem betreft. Maar ja, de meerderheid uh, die geeft eigenlijk aan dat het tempo precies goed is. Dus ja, en ik probeer toch de meerderheid zo goed mogelijk uh, te bedienen. Uh, en ook als je vooral naar de tips en tops gaat kijken, ja, dan zie je daar... Uh, ja, ook wel dingen tussen staan dat je denkt, ja, dat is een heel goed idee. Dat gaan we van nu af aan, uh, gaan we dat uh, voortaan zo doen. Dus je hebt op die manier al gelijk een gesprek met, uh, met de studenten. En ja en ik denk ook dat ja, studenten merken ook, van, oh ik, ik mag dus ook meebeslissen over de invulling van het onderwijs. Want ik vraag ze ook heel expliciet welke leerstof of welke opgave willen jullie in dit werkcollege uh, behandeld hebben. Uh, um, en daardoor voelen ze, denk ik, zich ook meer ja, betrokken bij het onderwijs. En dat helpt ook nog eens met de binding. Dus ja, je, je, je, hebt, je hebt iets om met elkaar over, over te praten en ze voelen zich meer uh, betrokken. Dus ik denk dat dat zeker uh, helpt. Heel oh, mooi, heel mooi. Uh, ik ben wel nieuwsgierig naar hoe dat eruit ziet. Oké, okay, dan ga ik heel even mijn scherm delen. Uh, Kijken of dat goed gaat. Volgens mij wel. Ik denk, uh, Petra, je ziet nu een... Uh, iets met vragen, bc, wc 3 dus dit is basischemie werkcollege 3. Mm -hmm. Ja, hier een aantal voorbeelden dit is trouwens het scherm wat je als docent gebruikt om de vragen te maken, aan te passen, dus je kan volgorde veranderen, vragen toevoegen, et cetera uh, dit is een uh, waar, niet waar uh, vraag en uh, dit gaat even over of ze de studietaken gedaan hebben, dus hebben ze het hoofdstuk uit het boek gelezen, mm -hmm. hebben ze het online hoorcollege gevolgd, dat is natuurlijk voor mij ook hele nuttige informatie, hè? is iedereen nog bij en uh, dus vandaar dat dat Soort vragen erin staan. Ik ga even iets, iets, iets verder. Uh, ja, wat vinden ze van het vak tot nu toe? Vinden ze het makkelijk? Nou, uh, kunnen ze dus aangeven helemaal eens of helemaal oneens? Hier die vragen over dat tempo. Uh, ja, zijn ze tevreden over de, hoe de werkcolleges dus tot nu toe uh, worden gegeven? En ik vraag dus ook altijd van, heb je nog tips of tops? Uh, en uh, vervolgens komen de inhoudelijke vragen. Dus dit gaat echt over chemie. En de allerlaatste vraag is standaard van welke opdrachten, welke leerstof wil je nu nog in het resterende deel van het werkcollege behandeld hebben nou als je dus die quiz hebt afgenomen um, dan zal ik ook nog even laten zien hoe, die, hoe dat eruit ziet als docent en dat is misschien wel goed om er gelijk bij te vertellen, wat ik dan altijd doe is ja, dit, dit is ook het scherm wat ik aan de studenten zelf laat zien, aan de hand daarvan gaan we het, uh, gaan we het bespreken um, dus ja voorbeeld, dit is, uh, ik heb het online hoorcollege gevolgd dus dat was deze vraag. Nou, dan zie ik ook, oh, de meeste studenten, die hebben dat gewoon netjes gedaan. Nou, het is natuurlijk goed om dat te weten. Dus is dat niet zo, dan kan je natuurlijk ook het daar met ze over hebben. Waarom niet? En uh, wel motiveren om dat alsnog uh, te doen. En dit is bijvoorbeeld waar ze dan uh, de tips en tops uh, kunnen aangeven. Nou, je ziet eigenlijk dat... Uh, en de meesten geen tips of tops hebben. Sommigen geven nog aan. Nee, ik vind het prima zo. Uh, je geeft iemand aan. Uh, ja, ik uh, wil toch uh, graag dat uh, de onderwerpen besproken worden die mensen lastig vinden. Of lastige onderwerpen op zichzelf. Nou, op basis daarvan kan je even vragen. Oké, okay, wat, wat bedoel je daar precies mee? En zo, uh, ja, zo nodig dat toch meer uit ook uh, tot een uh, gesprek uh, met uh, de studenten. Ja, ja mooi. Kijk, en, en die met software, die, die software, dat is natuurlijk een voorbeeld van. Er zijn natuurlijk allerlei pakketten waar je dat mee kan doen. Maar wat ik mooi vind is dat je eigenlijk je, de feedback op je, op je uh, werkcolleges krijg je nu per week. Terwijl normaal gesproken het vaak aan het eind van een, van een hele cursus natuurlijk een evaluatie is. Ja, en dan kan je er eigenlijk niet zoveel meer mee. Uh, dat dus vind ik dat een mooie, mooie opzet. En nou ja, zoals je zegt, van, ja, er is natuurlijk ook heel veel uh, meer, voor jouw gevoel, meer binding. Je kan uh, dingen bijstellen. Uh, denk je dat de studenten dat ook zo ervaren? Uh, meer binding met jou? Stel je een vraag wel eens in de, je? Dankzij deze, dankzij deze opzet. Uh, ja, zal ik even stoppen met mijn scherm delen, Petra? Ja, um, ja ik... ik ik denk van wel. Kijk, ik had het misschien ook als uh, vraag kunnen toevoegen aan uh, deze quiz. Dan had ik echt geweten wat uh, de studenten ervan vinden. Uh, dus uh, misschien moet ik dat uh, volgende keer uh, doen. Um, ja, ik, ik denk van wel. Ik denk echt dat uh, zeker, uh, ja, dat is toch ook wel bekend, uh, als ik me niet vergis in de literatuur, dat als studenten zich betrokken voelen, uh, be-, nou ja, de, de invulling van het onderwijs kunnen beïnvloeden, dat dat heel erg helpt uh, bij de binding. En, uh, ja, en ik, ik had zelf ook wel, uh, ja, gewoon best wel, ik hoorde best wel collega's, uh, ja, die waren soms negatief over uh, hoe, de, hoe de werkcolleges uh, gingen. Dat je dan, uh, ja, tegen het zwarte scherm zat te praten en er weinig uh, interactiviteit uh, was. Um, ja, dat heb ik, heb ik niet zo ervaren en ik weet niet of dat, ja, misschien. Kijk waar dat dan aan ligt. Misschien ja, omdat dit eerstejaars waren en uh, dat die nu ook heel erg behoefte hadden aan contact. Ze hebben ook veel thuis gezeten. Uh, misschien dat dat uh, een, een, een, een, een, zeg maar het, het kan verklaren. Maar ik denk wel dat zeg maar zo door deze opzet, zo te beginnen en het daarna met elkaar te over hebben, dat dat echt wel helpt uh, bij uh, het uh, vergroten van de binding. Ja. Nou, een mooie conclusie. Uh, dan nog de vraag waar uh, heel veel mensen, docenten in geïnteresseerd zijn. Heeft het te veel tijd gekost om dit zo op te zetten? Ja, um, dat is een goede vraag. Um, maar dat is wel een, uh, zeg maar, ligt een beetje aan. Um, kijk, hoe het bij mij is gegaan is. Uh, en dat is ook wel waar ik achter ben gekomen, wat voor mij heel goed werkt in het, uh, nou ja, het, het, het, het doorontwikkelen van, van je onderwijs. Ja, dingen in kleine, kleine stapjes doen. Elk jaar er weer iets, iets, iets bij doen. Ook, ook door middel van dit soort enquêtes kijken, oké, okay, waar, waar ligt de behoefte van uh, studenten. En um, ja, zo op een gegeven moment uh, eerst begonnen met, met, met korte video's uh, voorafgaand aan hoorcolleges, studenten laten kijken. Wat toen op een gegeven moment nou ja, hoorcolleges laten opnemen, wat ik uh, al eerder vertelde. Um, en ja, die, die Socrative ben ik ook al een tijd geleden mee begonnen, dus ik, ik had al best wel een, uh, een, een database aan inhoudelijke vragen, dus dit, dit heeft mij nauwelijks tijd gekost, maar vooral omdat ik ja, uh, in, de, in de loop van de jaren al dingen op dit gebied uh, ja. zeg maar, uh, verzameld had. Uh, maar kijk, als we puur even uh, hebben, hoe snel gaat zo'n Socrative quiz? Uh, ja, ik vind het heel gebruikersvriendelijke software. Ja, er zijn nogmaals zijn allerlei uh, verschillende tools. Uh, maar het maken van zo'n quiz, dat kost echt, zo, zo gauw je de vragen klaar hebt, uh, kost echt niet veel tijd. Voor mij was het een, een kleine investering en die zich heel goed uh, terugbetaald heeft. Ja, en, en misschien ook wel volgend jaar weer uh, te hergebruiken zeer zeker, ja, ja. nee dat uh, ik ben zeer zeker van plan om, uh, ja het moet, moet er nog zien hè, hoe het volgend jaar het onderwijs uh, eruit gaat zien, maar misschien wel, stel dat het weer fysiek is uh, misschien dat ik dan ook met deze SoCATIF uh, quiz gewoon uh, in het lokaal begin, jongens, vul eerst maar even de quiz in want het gaf mij ook ja, heel goed richting oké, okay, waar ligt de behoefte? Als meerdere studenten eenzelfde vraag uh, invulden, ja dan is oké okay, die vraag moeten we dus echt even, even gaan uh, bespreken, dus ja. ik uh, blijf dit zeker uh, toepassen. Ja. Mooi. En dan nog even de, de uitsmeten natuurlijk. Uh, is er toch wel eens misgegaan ergens uh, in je onderwijs? En dan nog uh, heb je nog uh, <laughs> blunders begaan? Uh, ja, continu. Uh, ik, uh, ik weet niet of uh, collega's dat uh, herkennen maar uh, ik heb regelmatig uh, dat ik uh, dan begin te praten en dan staat mijn microfoon nog niet aan of uh, dan uh, ben ik mijn scherm aan het delen denk ik en dan heb ik het over ja kijk deze tabel is heel belangrijk kijk daar maar daar maar en dan hoor ik in één keer een uh, student ja maar meneer uh, wij zien helemaal niks en dan oh vergeten mijn, mijn scherm te delen uh, maar kijk uh, ik denk ook dat helpt ook alleen maar weer uh, in de binding. Dan uh, zien studenten ook van, uh, nou ja, is ook maar een mens. En als je daar ook een beetje met zelfspot uh, mee omgaat, dan verlaagt dat denk ik ook weer uh, de drempel, waardoor je ja, ook weer beter benaderbaar bent voor de studenten. En, uh, uh, dus uh, ja, uh, ik, uh, ik kan zo heel wat van deze bloepers achter elkaar uh, opzommen. Dus uh, ja. Nou, super bedankt. Uh, ik vind het heel informatief. Uh, het was ook leuk om je nu te zien, want de vorige keer hadden we alleen maar gebeld. Dus uh, we zijn ook aan onze uh, binding aan het werken. Uh, nou, uh, bedankt. Uh, ik ga verder uh, zoeken naar nog meer van dit soort inspirerende voorbeelden. En uh, hopelijk zijn er ook mensen die zichzelf melden om, uh, om iets te laten weten. Uh, nou, uh, tot, tot gauw. Dag Heel graag gedaan uh, Petra en uh, nogmaals bedankt ook voor uh, de uitnodiging uh, voor dit interview. Ja. Doeg! Tot ziens!